Dat is een paasje, ja. We Wij doen alles in het plot. Limbal, maar dan verstaat hier ook geen hond. Pot, klein, Misschien wel onverstaanbaar, maar heel duidelijk, heel hard, superveel energie. En um, ja, weet je wat het ook is? Het, het, het, het, de energie spat er gewoon van af. En ja, je kunt zeggen, het is slecht of het is niet verstaanbaar, maar het is ook gewoon puur een smaak. Er zijn heel veel mensen die dit fantastisch vinden. En ja, wat ik ervan vind, ik vind gewoon superveel energie. En ik vond hun merchandise ook leuk, hadden ze allemaal meegenomen. Het spannend look was leuk, performance was gewoon, ja. Fantastisch, eigenlijk. Ik vond, ik vond het heel grappig. Ja, ik vond het grappig om te zien. Ik kan best wel begrijpen dat de meningen daarom verdeeld zijn.